Goed, nou met 90 deelnemers in deze bijeenkomst, een mooi moment denk ik om te beginnen. Van harte welkom bij deze tweede informatiebijeenkomst, Ede Aardgasvrij 2050, maar hoe dan? Um, een aantal huishoudelijke mededelingen vooraf. Deze bijeenkomst wordt opgenomen. Het is daarom handig om uw microfoon en uw camera uit te zetten. Dan komt u niet op de opname terecht. Uh, gedurende de bijeenkomst kunt u via de chat uw vragen stellen. Die proberen we dan zoveel mogelijk tijdens de bijeenkomst mee te nemen. Uh, en uh, uh, op het einde van de bijeenkomst zullen we ook nog ruimte inbouwen om vragen die op dat moment nog niet beantwoord uh, zijn uh, voor u te beantwoorden. Um, mijn naam is Remmert van Aften. Ik zal deze bijeenkomst vanavond in goede banen proberen te leiden. En ik zal u even meenemen uh, door uh, het doel van de avond en het programma. Allereerst het doel van de avond. Uh, dat is allereerst u informeren over de route uh, naar een aardgasvrije gemeente Ede. Uh, wat ligt voor uw woning en uw wijk nou voor de hand? Uh, wat is zinvol om nu te doen? En wat is zinvol om later te doen? Uh, twee, uh, toelichten wat u van de gemeente kunt verwachten als het gaat over de uh, weg naar een aardgasvrij... Uh, uh, huis uh, En tot slot natuurlijk ook uw vragen gedurende deze bijeenkomst beantwoorden en ophalen wat u nog wilt meegeven als het gaat over uh, het aardgasvrij worden van de gemeente. Uh, dat doen we aan de hand van het volgende programma tot uiterlijk 9 uur. Allereerst nog even uh, in herinnering roepen uh, hoe werkt dat aardgasvrij wonen nou? Wat is dat? Dat doen we aan de hand van een filmpje. Vervolgens gaan we even bij u peilen uh, waar u vanavond nieuwsgierig naar bent. Uh, we gaan uh, kort stilstaan bij de ervaring van een pilotwijk en een dorpsraad. Uh, ik interview twee uh, inwoners daarover. Um, vervolgens uh, kort uh, stilstaan bij de vraag wat vinden inwoners van de gemeente Ede eigenlijk? Er is een vragenlijst uh, uitgezet waar 1200 inwoners aan hebben meegedaan. Um, en vervolgens ga ik in gesprek met de wethouder Geert Ritsma... over wat de gemeente de komende tijd op dit gebied uh, wil bereiken. Dan uiteraard, uh, wat is nou precies die voorgenomen route naar een aardgasvrije gemeente Ede? Dat doen we met expert Thijs Brandenburg van het adviesbureau overmorgen. En tot slot natuurlijk, wat kunt u nu zelf al doen en hoe gaat het dan hierna verder? Maar eerst, even zoals beloofd, kort een filmpje over aardgasvrij wonen. Ede, energie neutraal.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 ja, dat even ter introductie. En dan zijn we natuurlijk vooral even ook benieuwd wie u bent. Uh, en dat gaan we even peilen via Mentimeter. En daar kunt u komen door de QR-code die nu in beeld is uh, te scannen met uw telefoon. Um, uh, dat kan uh, ook door gewoon uh, op uw telefoon, tablet, computer naar www.menti.com te gaan. En dan de code 56663582 in te vullen. Dus www.menti.com met de code 56663582. Um, ja, zullen wij even naar de Mentimeter gaan? De code blijft in beeld, dus dan, dan kunt, u, kunt u die daar ook nog rustig nalezen. Um, en dan gaan we even de Mentimeter in beeld doen. Daar komt hij. Uh, de eerste vraag in de Mentimeter is in welk deel van de gemeente Ede uh, woont u? Dus in, in welk deel van de gemeente Ede woont u? Hebben we Hebben even beeld uh, waar u allemaal vandaan komt. En ik zie dat u al druk aan het invullen bent. Uh, de bolletjes die uh, vliegen over het scherm. Ik zie dat uh, Ede West uh, aan kop gaat. Uh, gevolgd door Bennekom. Um, en Ede Centrum Ede Oost scoort ook uh, goed. Maar eigenlijk overal wel mensen vandaan zo te zien. Alleen het voormalige trein NK nog niet. Even kijken of u het weet te vinden. Ik zie dat er 40 mensen meedoen met de Mentimeter. En uh, dat gaat dus de goede kant op voor de mensen die nog mee willen doen. Uh, het is dus uh, mogelijk om mee te doen door naar www.menti.com te gaan. Met de code 56663582, dat staat ook nog boven in die beeld, als het goed is. www.menti.com met de code 56663582. Mooi. Nou, ik zie dat, uh, dat het uh, uh, even opgedroogd is. Dus uh, nou, daar komt nog iemand voor Ede Veldhuizen en Ede Centrum. <laughs> Kijk eens, u weet het toch nog, uh, nog uh, te vinden. Heel goed. Dan wacht ik nog heel eventjes. Ja. Dan stel ik voor dat wij uh, doorgaan naar de volgende vraag. Want we zijn ook nieuwsgierig waar u vanavond uh, nieuwsgierig naar bent. Uh, en daarvoor hebben we de volgende vraag: Wat hoopt u vanavond nou eigenlijk te weten te komen? Of wat wilt u nu vooraf zeggen? Dat kan gewoon door een antwoord uh, in te tikken. Een open vraag is het. En dan krijgen we als het goed is uh, uw antwoorden straks in beeld. En dan kunnen we daar uh, nou, hopelijk iets mee doen gedurende de rest van het programma. Dus wat hoopt u vanavond te weten te komen? En dat kan via www.menti.com met de code 56663582. Kijk, daar komen de eerste reacties. Wat zijn de plannen en hoeveel kost het voor de bewoners? Nou, die plannen gaan we natuurlijk weer toelichten. Uh, financiële gevolgen, dus de kosten is, uh, is een belangrijk punt. De, de roadmap, de route, nou, daar gaan we het over hebben. De tijdsplanning, hoe zit het met subsidies, wanneer gebeurt er wat, tijdspad. Ja, wijkgerichte plannen, die komen in een later stadium, maar daar zullen we ook iets over zeggen. Um, ja, hoe maak je bestaande bouw nou eigenlijk aardgasvrij? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag hè, voor die transitievisiewarmte. Want nieuwbouw, nou, dat moet sowieso aardgasvrij zijn. Maar bestaande bouw, daar zit natuurlijk de uitdaging. Dus dat, uh, daar gaan we zeker op in. Wel um, specifiek, hoe zit het met de gasvoorzieningen voor vakantieparken? Nou, die had ik nog niet bedacht, die vraag. Maar wellicht dat we daar uh, ook nog bij stil kunnen staan. Wat zijn de plannen voor mijn wijken? Dat is natuurlijk heel relevant. Dus we gaan straks... Ook later in de bijeenkomst een kaartje zien. Uh, hoe kun je eigenlijk van het gas afgaan? Dat is natuurlijk een, een belangrijke vraag. Uh, wat zijn de stappen? Daar gaan we het over hebben. Uh, is een warmtepomp een goede investering? Of kunnen we beter wachten op een warmtenet? Nou, ook daar kunnen we misschien... De, een richting van de antwoord op geven. Uh, de bio uh, centrales is natuurlijk een hot item, ook in uh, Ede. Ja. Uh, Even kijken of ik nog andere dingen zie. De alternatieven voor aardgas staan we bij stil. Ja. Even kijken. Waterstof. Gaan we ook iets over zeggen. Ja. Even kijken. Uh, Ondanks de gasketel vervangen. Uh, ja. Wat, wat doe je dan als je net je gasketel hebt vervangen? Nou, uh, wees gerust. Uh, die, die kan nog wel eventjes mee. Uh, even kijken. Uh, ja. Mooie dingen, denk ik. Uh, inspraak. He, dat is ook een punt. Hoe zit het eigenlijk met participatie in dit project? Dat is een belangrijk uh, aandachtspunt. Ja. Nou, mooie, mooie punten denk ik. En fijn dat u zo actief uh, meedoet. Ik zie dat er 80 mensen inmiddels op de Mentimeter zitten. Dus dat is wel fijn. Mooi. Nou, ik denk een, een goede aftrap uh, van deze bijeenkomst met heel veel goede punten. Daar gaan we zoveel mogelijk uh, antwoorden op proberen te geven vanavond. Goed. Nou, dan gaan we uh, door met het volgende onderdeel. Dus de Mentimeter kan er weer eventjes af. En dan gaan we uh, een gesprekje doen met, uh, zoals beloofd... een pilotwijk in Dorpsraad. En dat doe ik met uh, Auke Jellema. Auke Jellema is... Uh, uh, bewoner van de Zeeheldenbuurt. En hij zat daar in een... Uh, een meedenkgroep uh, rond, uh, rond uh, aardgasvrijwoorden. En dat doe ik ook met uh, Michael Ploeg. Hij is van Otterloos Belang. En heeft vanuit de dorpsraad uh, nou, meegedacht over de transitievisie warmte. Ik zie Auken en Maaiko allebei in beeld hartstikke goed. Ja, avond. Ja, avond, fijn dat jullie er zijn. Uh, Auken, bij jou uh, beginnend... Uh, um, uh, jij hebt in die meedenkgroep in de Zeehouderbuurt gezeten. Wat, wat, wat heb jij de afgelopen tijd daar precies gedaan? Kun je daar iets over delen met ons? Uh? Nou, we, in, in, we zijn een van de eerste wijken natuurlijk en een van de pilotwijken die... Uh, energie uit gasvrij moet worden, laat ik het je zo zeggen. Hè? Samen met, met de Bloemenbuurt. Uh, we hebben in, in, in vijf sessies met de onderwijding van Robert Scholders... allerlei zaken doorgenomen. Uh, Gegeven wat zijn dan de beste opties voor, de, voor deze wijk. Zeker uh, de Zeeheldenbuurt is een, een hele gemêleerde wijk met woningen... Uh, die nieuw zijn, nieuw, hele nieuwe appartementen maar ook vrijstaande woningen van, van, van ver van voor de oorlog, van de Tweede Wereldoorlog, in dit geval. En uh, gekeken wat daar dan nu de, de oplossingen, of de mogelijke potentiële oplossingen zijn. En daar kwamen toch wel wat verrassende uh, ja. dingen uit. En uh, dan, dan uh, kun je denken, dat het, het eden moet aardgas vrijzetten, uh, bevoeglijk een, uh, je moet een vraagteken gaan plaatsen ofwel realistisch en haalbaar en betaalbaar is. Ja, precies. Dus, dus zeg maar die ervaring in de zeehaal, de buurt maakte... Hè, dat de eerste wijk waar dan eens gekeken wordt van hoe zou dat kunnen... dat dat best nog heel ingewikkeld is als je het hebt over vooroorlogse voor woningen... Uh, uh, en de opgave die je dan moet doen voordat je daar, daar komt. Hè? En, en wat ja. is dan de eerste stap ook om... om uh, richting dat aardgas vrij te komen? Ja, goed, hebben eens even we zitten hier redelijk dicht op de... Uh, op het warmtenet uh, aan, aan de kruppelweg, biomassa neutraal. Nou, goed, daar was natuurlijk al, daar is niet alleen hier, maar ook landelijk natuurlijk al nodig nodige vragen over, hè, over de, uh, het CO2 neutraal zijn van, uh, van biomassa, fijnstofproblemen, en dat soort zaken. Een van de zaken die dan opvallen is dat je een, uh, dat het eigenlijk al uh, qua qua kosten al niet eens echt interessant is om uh, om deze wijk aan te sluiten op het warmtenet. Ja, gewoon met de huizen uh, te, al te ver van de straat af liggen. Dat is goed voor de appartementen waar je dat goed kunt doen. Maar voor andere straten die verder weg liggen, is dat wel een heel, heel, heel veel groter probleem om dat te kunnen realiseren. Ja, en dan blijkt eigenlijk dat het, dat het dier komt op, uh, in een in nutshell, uh, isoleren, eventueel een hybride warmtepomp. Ja, uh, of een hybride oplossing. Uh, lucht, uh, lucht- of, uh, of grondwarmpompen, uh, dat is al, al, uh, al minder interessant. Zeker gezien de investeringen die je moet doen. En dat is eigenlijk, eigenlijk het grote probleem. De kostenpost waar je tegenaan loopt, het is natuurlijk niet even van... Uh, ik sluit aan en dat uh, is geregeld. Ja. Uh, je, je ziet het al hier in de wijk, uh, isoleren van het dak gebeurt op het moment dat men uh, gaat verhuizen. Ja, het zijn vaak ingrijpende zaken, zware kosten en zeker die oude huizen, zowel de rijgestroning als de rijstaande. Als ja. je vervolgens in moet investeren, wil je dat uh, op het juiste... isolatieniveau krijgen om daar met, uh, met... met, met warmtepomp, en dat soort zaken aan de gang te doen. Ja, dus eigenlijk zeg je van, uh, voor, voor de zeehoud, de buurtniveau, voor, voor de woningen waar je het over hebt... is er uitgekomen van begin met isoleren... en kijk dan wellicht of een hybride warmtepomp een, een, een, een, een goede optie is. Ja, dank dat is wel, de, wel. De, de conclusie. Ja, dankjewel, Auker. Dus dat, uh, dat uh, vooral betreft... Uh, de Pilotwijk buurt. Uh, Maaiko, jij zit bij Otterloos Belang, hè? Uh, ja, Een klopt. van de dorpen binnen de gemeente Ede. Uh, jij hebt meegedacht uh, in een paar bijeenkomsten over die transitievisie warmte. Hoe leeft dat uh, in Otterlo? Nou, kijk, wat ook uit die uh, bijeenkomst kwam, uh, er kwamen... verschillende dingen kwamen daaruit. Hè? Dat er bijvoorbeeld in Ede best wel... Uh, veel aandacht voor was, waar ik ook heb aangegeven... Dus kijk, in de andere wijken willen ook mensen dat prima doen. Alleen het gaat erom gewoon, wat kost het? Kijk, als je hier een nieuwe wijk moet aansluiten. en dat kan gewoon kostenneutraal. wil iedereen zonnepanelen? Uh, wil iedereen. Uh, weet je, dan, dan is niets wat niemand niet wil. Alleen het gaat erom: bij iedereen komt het neer. wat kost het? Hè? Hoe ga je erop achteruit? Nou, ik heb aangegeven, jongens, luisteren. Hè, we gaan naar bepaalde wijken. gaan we in ieder geval. in het begin gaan we kijken van. Nou, Um, hoe kunnen we dat opvangen? Door isoleren. Kunnen we dat eerst kijken? Uh, ik denk dat heel veel mensen toch wel argwanend zijn om nu een stap te ondernemen. Zo van, uh, wat gaan we doen? Laten we eerst duidelijk een keuze maken. Gaan we voor waterstof? Gaan we voor aardgas? Gaan we voor hybride? Waar gaan we voor? Uh, dat zijn de dingen waar we eerst uit moeten zijn voordat we die keuze voor, voor die uh, uh, stap zetten, zeg maar. Uh, kijk, isoleren en dingen, dat is prima. Kijk, jullie hebben nu een aantal pilotwijken. We hebben aangegeven, joh, hartstikke goed. Breid dat eens een keer een beetje uit. De gemeente heeft netjes aangegeven, hè? Peter heeft aangegeven, joh, er zijn heel veel mensen beschikbaar binnen de gemeente. Waarop ik zeg van, nou, dat is hartstikke goed. Kijk, maar ik heb zonnepanelen. Uh, ik heb elektrische auto, maar dan vind ik het goed. Dan denk ik van, nou, ik doe het hartstikke goed. Ik kan nog veel beter, maar dan moet dat wel naar mij toekomen. Zet iets neer. Joh, dat zijn de mogelijkheden, dat zijn de kosten, misschien de, de, de beglazing kan beter. He, er moeten moet stappen gezet worden om mensen te triggeren om dat soort dingen te doen. Ja, ja, mensen precies. doen dat niet zo uit zichzelf. Dus je zegt eigenlijk van goh als gemeente moet je duidelijkheid bieden over wat wordt nou precies het alternatief. Hè? En je moet ook mensen nou ja, dan perspectief bieden om, om daar te kunnen komen. Hè? Dus dat betekent de goede faciliteiten, de goede ondersteuning om, om dat te bereiken. Nou, geef in ieder geval duidelijkheid dat, ze die keuze, dat de gemeente en de, uh, de overheid die keuze zelf nog niet gemaakt heeft. Dus, dus dat, kunnen, dat, dat moet ze gewoon nog even wachten. Daar moet je ook gewoon nog even mee wachten. Kijk, heel veel mensen zijn heel erg bang dat die keuze nu al gemaakt moet worden. Maar wees daar ja. duidelijk over naar buiten dat, het, dat wij en jullie daar ook nog niet uit zijn. Zeg maar. Dat er nog tijd en dat, is. Ja, ja en, en kijk, hetzelfde als bijvoorbeeld de overheid, hetzelfde als een stukje zonnepanelen. Hartstikke mooi. En nu krijgen de mensen het horen. Ja, het gaat eraf. Hè? terugleveren gaat eraf. Dat vind ik een slechte, slecht iets. Want je wil de mensen juist allemaal zonnepanelen laten gebruiken. Ja, helder. Dat ze... ja. Ja. Even tot, tot tot slot, Auken en Maiko, want uh, onze tijd uh, dringt. Uh, wat, wat vinden jullie nou nog belangrijk voor het vervolg? Wat zou je de gemeente als tip? nog willen meegeven als het gaat over die hele transitie naar aardgasvrij. ook jij om te beginnen. Nou, ik, ik, ik denk dat uh, wat belangrijk is, is dat er... verschillende wegen naar, naar aardgasvrij zijn. Ja, en dat daar allerlei gradaties tussen zitten. En nu, wat er nu gebeurt, is uh, in mijn optiek van... Ede eh, moet in 2050 aardgasvrij zijn. En uh, dat moeten en zijn is een, uh, klinkt als dwang. En dat uh, levert heel veel mensen een hoop onzekerheid op, met name in, uh, in de portemonnee einde van de rit. Ja, en uh, ik denk dat je daar de weg van de geleidelijkheid moet zoeken. Ja, heel door. Je moet stimuleren om te isoleren, dat soort zaken, de kleine stappen te doen. Uh, en dan kom je ergens. Want iedereen die, in, zeker in die oude wijken zitten, daar uh, ziet iedereen er als een hele grote berg tegenop. die, die moet te maken een aardig ja, heldere adviezen ook. We gaan straks de wethouder daarop bevragen. Goed punt. En Maiko, wat, wat zou jij willen meegeven aan de gemeente? Uh, wat ik mee zou willen geven is probeer uh, per wijk probeer uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. He, pak een huis uit een weg uh, waar je er twintig of dertig van hebt. Zorg dat je daar een soort off nog maakt. Zorg dat daar een, een, een soort. Ja, een soort collectieve oplossing voorkomt, het zij door isoleren, het zij door begrazing, hè, dat er gewoon collectief bij iemand op maat iets op de, in de bus ligt. Hè? Iemand uit zichzelf gaat het niet doen. Dus ik denk dat de gemeente moet naar de bewoner toe gaan en niet andersom, wat er gebeurt niet. Nou, dat is een heel helder, Michael. Ja. Gaan, we ook, uh, gaan we ook eens met Geert bespreken. Dank, uh, dank voor jullie bijdrage hier vanavond en uh, ook voor jullie bijdrage in, uh, ja, in de vertrekensvrij uiteraard. Fijne avond, dank. Uh, ja. Wij gaan uh, eens kijken wat de rest van de inwoners van Ede vindt, want we hebben zoals gezegd een... een enquête gedaan uh, waar 1200 inwoners aan hebben meegedaan. Uh, en dat geeft dus wel een beetje beeld uh, wat uh, inwoners ervan vinden. En ik ga de resultaten even op het scherm toveren. En Peter Scholten, hij is projectleider bij de gemeente voor de transitievisie warmte, gaat ons uh, daar even in meenemen. Peter, mag ik jou het woord geven? Ja, uh, dames en heren, welkom. Peter Scholtens, projectleider van uh, deze transitievisie. Ja, dat is een mooi project. Uh, Zo'n transitievisie gaat natuurlijk deels over de gebouwen in Ede hè, en hoe die zijn. Oude gebouwen, nieuwe gebouwen, uh, allemaal verschillende oplossingen voor mogelijk. Maar we willen hem toch wel heel erg graag echt een Edische visie maken. Dus we hebben al vrij in het begin uh, een enquête uitgezet en daar hebben 1200 inwoners op uh, gereageerd. Nou, wij waren gewoon heel nieuwsgierig hoe u tegen aardgasvrij wonen aankijkt, wat u daar belangrijk bij vindt, ja, hoe, hoe u uw eigen rol daarin ziet ja, en wat u van de gemeente verwacht. Dat, waren, dat is eigenlijk wel de rode draad door die uh, enquête. Nou, je staat heel groot bovenaan, draagvlak van de inwoners gaat via de portemonnee, Ja, dat is misschien wel een inkopper, dat is eigenlijk wat u belangrijk vindt, daar kom ik zo nog wel even op terug. Um, maar wat ook wel blijkt is dat uh, gemiddeld genomen Ede gewoon licht positief denkt over het uiteindelijk naar aardgasvrij toegaan. En uit die enquête die op wijkniveau of buurtniveau is uitgevraagd, uh, laat Ede ook wel zijn veelzijdigheid zien. Want het ging uh, echt van um, ja, ronduit fanatiek aardgasvrij tot uh, ja, toch wel een beetje behoudend. Um, nou, dat uh, is mooi om te zien, maar het algemene beeld is dus licht positief. Nou, uh, ook werd wel duidelijk dat uh, ja, inwoners, hè, u ziet die overstap naar duurzaam wonen, toch wel als een hele uh, zoektocht. En daar heb ik het nog niet eens over, moet ik nu op het warmtenet of een warmtepomp nemen? Uh, nee, het begint al met, ja, als je je woning moet gaan isoleren, de vragen die dat oproept hè, voor je persoonlijke situatie... Ja, dat is al, uh, daar moet je al behoorlijk in verdiepen en dat is al een zoektocht. Dus dat realiseren wij ons ook. Wat we ook gezien hebben is dat uh, ja, een heel klein deel van de inwoners zegt... van joh, ik los het zelf wel op. Ik ga wel op onderzoek uit en uh, ik ga het wel voor elkaar krijgen. Dat is maar 5%. En een, een deel zegt van ja, ik wil helemaal niet aardgasvrij worden. Ook een goed recht. Uh, maar het grote middendeel, zeg maar... Zegt gewoon van ja, ik wil dat wel, maar ik uh, heb daar wel echt hulp bij nodig. Uh, nou En die hulp moet dan bestaan uit informatie, een stukje tegemoetkoming in de financiering. Uh, maar ook dingen als garanties. Hè, wat ik dan investeer, uh, krijgt dat dan ook op een of andere manier terug in besparing. Dus dat geeft uh, mooie inzichten. Nou, wat vinden we belangrijk? Natuurlijk dat geld, hè, dat staat met stip op één komt steeds terug... Auken gaf het al aan, hè, van ja, 2050 moeten we dan aardgasvrij zijn. Dat voelt toch een beetje eh, dwingend. Maar ja, voorlopig is er gewoon nog keuzevrijheid. Nou ja, en die goede informatie staat eh, als een paal boven water. Ja, wat verwacht, eh, verwachten de inwoners dan van de gemeente? Ja, dat wij toch een beetje de lead nemen. Ik gaf het al aan, die 5% die zegt, ik regel het zelf wel. Ja, dat is echt een kleine groep. De rest van u zit toch ook een beetje te wachten op wat de gemeente gaat doen. Nou ja, daar is deze visie toch wel voor. Uh, en de faciliteiten en de aanpak die daar weer uit gaat komen. Uh, dus ja, dat is het in een notendop. Ik vind het heel mooi, uh, want we gaan straks zien hoe dat dan uh, uh, verwoord is of tot, tot stand is gekomen in die visie. Ja, ik zie die dingen daarin terug. En ja, als u het uh, nog terug wilt kijken, uh, www.ede-natuurlijk.nl uh, uh, www uh, slash aardgasvrij. Daar staat de hele enquête en alle uitkomsten. Dankjewel Peter. Helder. Dus inderdaad, mensen die de hele rapportage willen lezen, www.ede-natuurlijk.nl slash aardgasvrij. Daar is uh, de volledige rapportage te vinden. Mooi. Dan gaan we naar wethouder Geert Ritsema. Ik heb hem al een aantal keer aangekondigd. Uh, uh, als het goed is, uh, is hij ook in deze bijeenkomst uh, aanwezig. En ik ga hem een aantal uh, vragen stellen. Geert, ja daar, daar is Geert. Ja, heel fijn. Even kijken. Ja, voor ja, mij ja. uh, heb ik nu wat betere licht. Ja, je bent uh, duidelijk te zien en ook duidelijk te horen. Hartstikke fijn dat je er bent, Geert, vanavond. Um, ja, er is al het een en ander gezegd. Hè. Er is een, een vragenlijst gehouden. Peter heeft er van alles over gezegd. Um, kun jij daar eens op, op reflecteren? Wat, wat hou jij daar nou uit als, als wethouder? Nou, verschillende dingen. Om te beginnen merk ik dat er heel veel belangstelling is bij onze inwoners. 1200 mensen die aan een enquête deelnemen en nu ook weer een hoge opkomst op dit soort avonden. Nou, dat vind ik al heel goed, dat vind ik bemoedigend. Het is ook een onderwerp waar echt goede participatie gewoon van levensbelang is. En daar zetten we ons voor in. Dus nou dat om te beginnen. We gaan dit niet... Zonder de inwoners doen. We gaan dit, uh, het gaat over onze inwoners, we gaan het ook met de inwoners doen. Dat is heel belangrijk. Uh, ja, tegelijkertijd uh, heb je een enorm gedifferentieerd beeld. Hè, dat, dat halen we elke keer wel weer op. Van sommige mensen, nou Peter noemde die 5%, hè, die zeggen: Nou, ik, ik ga het zelf wel, uh, wel regelen. Uh, uh, ja, die schaffen zelf een warmtepomp aan bijvoorbeeld. Uh, dat schijnt op dit moment uh, redelijk rendabel te zijn al. Maar daar kunnen de experts misschien wat meer over zeggen straks. Dat hangt ook natuurlijk van je situatie af. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen, de grote meerderheid, die zegt, ja, wij willen ontzorgd worden. Uh, en ja, dat, dat is ook wel onze, onze insteek als gemeente. Uh, maar ja, nogmaals, niet zonder de mensen. We moeten dat wel heel in, goed in overleg doen. Ja. Dus en waar ik dan zelf... Hè, dus we, we kiezen voor een gedifferentieerde aanpak waarbij ik, nou ja, we hebben natuurlijk al van allerlei dingen langs zien komen, hele goede inbreng ook van, van de twee sprekers, ook ah, okay, Michael, en daar ga ik zo nog wel even iets meer op in, maar dat wil zelf ook nog een punt maken. Ik vind het heel belangrijk dat we ook die, ja, zeg maar, de sociaal-economische balans gaan vinden. Want natuurlijk, hè, de, de, de mensen die goed opgeleid zijn, voor, voor hen is het al lastig hè, om, om dit allemaal te snappen en om de goede keuze te maken. Maar er zitten ook heel veel mensen, ja, die zien we waarschijnlijk ook niet op dit soort avonden. Uh, vrees ik. Hè? Mensen uit, uh, nou ja, meer uit de, de, de, de so, mensen die in een sociaal-economische achterstandspositie zitten, of de taal niet goed beheersen, of... Nou ja, op andere mogelijke wijze, zeg maar, niet, niet, niet makkelijk kunnen aanhaken. En daar moeten we extra aandacht voor hebben, want wat ik... waar ik echt wel beducht voor ben, is dat we straks een soort tweedeling krijgen van mensen die het goed voor elkaar hebben. Hè? Die in een mooie geïsoleerde zo, uh, doorzonwoning wonen. Met waarschijnlijk uh, uh, aardgasloos... En aan de andere kant mensen in doorwaaiwoningen, hè, die niet goed geïsoleerd zijn en die nog steeds op dat gasnet zitten. En ik denk dat dat uiteindelijk op de lange termijn eh, ook heel nadelig is voor, ja, ook voor de financiële positie, want dat aardgas wordt duurder. Dat merk je ja. wel heel sterk. Hè. En dat gaat alleen maar, ik ben ervan overtuigd, dat gaat in de toekomst nog veel uh, hoger worden, die aardgasprijs. Dus, ja, punt. dus ik wil vooral ook zorgen dat iedereen mee kan komen. Ja, hoe, hoe um, staat het er nu eigenlijk voor uh, met die warmtetransitie? Wat, wat wil de gemeente de komende tijd uh, bereiken daarin? Nou, ik denk wat er gezegd werd door een aantal uh, mensen hier, hè, door, met name door de twee uh, bewoners, maar ook wel wat, wat de enquête bereikt, willen we uh, vooral inzetten op die betaalbaarheid. Dat staat bovenaan het lijstje. Ja, dat is nog een lastige opgave, uh, want het Rijk moet nog over de brug komen. Er is nu wel in, die, in, de, in het kader van uh, de begrotingsbehandeling nu 2 miljard extra voor duurzaamheid. Nou, uh, daar zit een beetje geld bij voor, uh, voor de uh, uh, transitie naar aardgasvrij, maar dat is veel te weinig nog. Dus wij, wij kloppen wel echt bij het Rijk aan de deur van jullie moeten ons steunen. Uh, want wij kunnen het niet als gemeente alles zelf in de tussentijd gaan we gewoon aan de slag, want we hebben wel een programma. We hebben een aantal dingen die we ook zonder het Rijk kunnen doen. Nou, en dat zit hem vooral in het isoleren van woningen. Daar gaan we mee beginnen. In een, in een aantal wijken. Uh, want ja, dat moet sowieso gebeuren. Wat je verder ook voor techniek... kiest, hè, ik ben het overigens eens hoor met, met Maiko, die zegt... Ja, we moeten ons nu niet vastleggen op een techniek. Nee, dat doen we ook niet. De overheid staat daar redelijk ne ne ne ne neutraal in. Hè. Bedoel, het gaat uiteindelijk om ja, wat is de meeste uh, effectieve oplossing... in een bepaalde situatie. En dat zal per wijk... en misschien zelfs per woning verschillen. Dus, dus daar gaan we ons uh, denk ik... ja, daar uh, gaan we ons niet ergens op vastpinnen. Maar we gaan wel... Uh, op ons lijstje bovenaan zitten. Isoleren uh, moet altijd. Dus dat gaan we sowieso doen. En dan uh, zijn daar een aantal wijken... Uh, waar we mee gaan beginnen. Dat ligt ook al vrij concreet vast. De Laar in Bennekom. Uh, de, de, nou ja, de oudere wijken in, in Ede-stad, uh, dus onder andere de Zeeheldenbuurt. En we gaan ook in, in Lunteren aan de slag. Ja, dus dat zijn een soort focuswijken om, om in de isolatie eerst maar eens te gaan aanpakken, zodat je daarna verder kunt uh, bouwen. Ja. Ja. Um, wat wat kan je als inwoner nou verwachten van de gemeente? Wat, wat, uh, je gaf al aan: het Rijk moet natuurlijk met financiering nog over de brug komen. Zijn er nu al dingen die je als gemeente kunt bieden aan inwoners? Ja, wat wij al bieden, dat, is, uh, dat zijn twee dingen eigenlijk op dit moment. Dat is de, de warmtescan. En dan kan je je huis laten... Ja, ik heb het zelf een keer gedaan. Was in de, in de, toen het zo heel hard vloor in Bennekom bij een bewoner, dan kan je echt heel duidelijk zien waar lekt dat huis nou warmte. En dus op die manier kan je, kan je die isolatie goed aanpakken. En je kan ook van de gemeente een duurzaamheidslening krijgen om ja, je isolatie aan... Uh, van je ja. huis te gaan financieren. Dus dat zijn twee hele concrete uh, zaken die we doen. Um, maar we gaan daar dus een schepje bovenop doen met dat uh, gerichte uh, programma om, uh, ja, om, om die isolatie ook meer systematisch. Hè. Dus niet alleen maar als de inwoner hem er zelf vraagt, maar dan gaan we natuurlijk wel mensen benaderen. Ja, uh, en ja, vragen of ze daar dan mee willen doen aan dat programma. En ik, ik denk dat dat, ja, als ik het zo beluister ook, hè, als ik hoor wat de enquête uitwijzen en wat, wat de insprekers hier zeggen, ik denk dat dat niet controversieel zal zijn. En, en dat mensen daar ook echt... voor van gaan profiteren. Ja, we gaan straks met Teun van Roek of van het... Energieloket nog eens even wat dieper in op... al die praktische dingen die je zelf ook kunt doen... waaronder die warmtescan. Um, tot slot... Uh, Geert, wat, wat zou jouw boodschap zijn... aan mensen die zeggen, ja, ik zie dat helemaal... niet zitten, die hele overstap naar aardgasvrij. Nou ja, om te beginnen... Uh, het is vrijwillig... op dit moment. U hoeft niet mee... Eh, ook, ook huurders... Eh, bijvoorbeeld van, uh, van woningcorporaties... die hebben een inspraakrecht. Die hebben daar inspraak in. En als... Uh, daar moet 70% instemmen, voordat die blokken... Uh, aangepakt kunnen worden. Dus daar zit al... Een, een borging. Het is niet gezegd... dat dat tot in de eeuwigheid zo blijft. Maar voorlopig is er... geen sprake van... een, een verplichting. Dus dat is denk ik wel heel belangrijk. Er heeft nog de, de tijd... Ja, om op een vrijwillige basis te doen... En ja, ik, ik weet niet precies, daar is niks niet zoveel over bekend, maar ik denk wel ja, dat, dat je toch nog wel zeker een jaar of vier, vijf dat die situatie houdt. Nou, het tweede wat ik zou willen zeggen, ja, denk ook na over wat betekent het als ik aan het gas blijf. Want daar zitten ook nadelen aan. Als je aardgas, dat, dat is gewoon zo langzamerhand in Nederland is het op. Want nou ja, we hebben besloten, het Groningsgas laten we onder de grond zitten. Nou, waar moet je dan gaan inkopen? Dan moet je naar Rusland. Nou, we zien nu al dat die hoge gasprijs die we nu al hebben... dat komt voor een belangrijk deel omdat Poetin gewoon af en toe die kraan dichtdraait... En op die manier ontschijzelt. Nou wil je dat in de toekomst? Dus ik denk dat het goed is om erover na te denken van ja... Wil, wat is dan het alternatief als je niet van het gas gaat? Hè? Uh, ja, wil je dan... Ik maak het misschien een beetje dramatisch, hè, maar wil je dan straks de gijzelaar van Poetin zijn? Uh, vergeet ook niet... Er gaan gewoon mensen van het gas. En dat gaat in het Ede ook best snel. En we hebben al 20.000 woningen of woning equivalent van het gas gehad. Dat betekent dat het gasnet moet dan door een steeds kleinere groep mensen worden opgebracht. De kosten daarvan wordt natuurlijk doorberekend aan de consument. Dus ook daar ja, je gaat dus zien dat de mensen die aan het gas blijven, straks een hogere rekening krijgen. En ja, dat, dat, dat begin je nu al te zien. Maar ik verwacht, dat is natuurlijk. Ja, dat is een toekomstvoorspelling dus voor wat het waard is, maar ik heb er wel goede argumenten voor, denk ik. Dat die rekening in de toekomst alleen maar hoger wordt. Dus ook vanuit ja. financieel oogpunt is, is het denk ik goed om er goed over na te denken. Dus je zegt eigenlijk van, goh, voorlopig geen verplichting, maar denk in ieder geval voor jezelf ook goed na uh, wat het betekent als je, als je het niet doet of als je daar niet uh, stappen ja. in gaat zetten, helder. En, en, wel. en, ja, en, en overweeg in ieder geval hè, om, om de isolatie van je woning, dan hoef je nog verder niks te veranderen kun je gewoon voorlopig, als je dat wil, nog gas blijven gebruiken. Maar die isolatie, ja, dat, dat kan je alleen maar, hè, dat, dat kan natuurlijk nooit kwaad. En dat, ja, is, dat is ook geen, dan, dan zit je ook daarna niet vast aan een bepaalde uh, vorm van warmte. Helder. Dank je wel uh, voor, voor dit moment, Geert. Uh, wij gaan uh, door dan met uh, Thijs Brandenburg. En Thijs is uh, adviseur bij Adviesbureau Overmorgen, uh, Adviseert de gemeente over de transitievisie warmte en dan de route. Naar aardgasvrij. En wij gaan. Uh, uh, zijn presentatie nu. Uh, bekijken en hij gaat ons daarin uh, meenemen. Want wat is nou precies. die route naar een aardgasvrij Eden? Thijs, mag ik jou het woord geven? Ja, zeker. En ik ga mezelf ook nog even. Uh, um, uh, in beeld uh, hoop ik uh, te krijgen. Dus dat is wel even handig. Um, Misschien, uh, Remmer, dat jij dat even moet doen. Uh. Dankjewel. Goed. Uh, goedenavond. Ik uh, ga u meenemen met. Uh, ja, de planvorming. Uh, Ede, aardgasvrij, maar hoe dan? Uh, hiervoor maken we de transitievisie warmte. En dit is een, een algemeen plan. Hoe we in de gemeente Ede, dus Ede-stad, maar ook de omliggende dorpen en het buitengebied, uiteindelijk, dus dan het jaar tot 2050, uitgasvrij kunnen krijgen. En daarbij hebben we natuurlijk specifiek aandacht voor de oplossingen in uw buurt. Wat kunt u nu doen? Wat kunt u eventueel later doen? En vanuit het Rijk krijgen we daarbij drie hoofdboodschappen. Dus uiterlijk in 2050. Verwarmen zonder aardgas en in de komende tien jaar al stappen zetten met, het, ja, met minder aardgas verbruiken. En ja, u hebt de vorige sprekers gehoord: isoleren, misschien een hybride warmtepomp. Gesprek over waterstof in de chat gaande: dat zijn de zaken waar we naar gaan kijken. Dus ja, dat is het uiteindelijke doel. De tweede belangrijke hoofdboodschap van het Rijk is woonlasten neutraal. Dus de woonlasten mogen niet stijgen, dus van een duurzaam alternatief, mogen de woonlasten niet stijgen ten opzichte van aardgas. En tot slot de derde hoofdboodschap. Dus dat de gemeente de inwoners en bedrijven begeleidt, informeert, helpt bij de overstap naar aardgasvrij. En daarover vertel ik u zo meteen meer. Um, en als we dan kijken he, van welke maatregelen zijn in een woning nodig he, om uiteindelijk een woning aardgasvrij te maken, ja, dan zijn dat op hoofdlijnen uh, twee maatregelen. He, de eerste is isoleren van woningen. En dan, he, dat was ook een vraag, he, welk energielabel he, zou je dan naartoe moeten? Of he, hoe, hoe ver moet je dan isoleren? En dat is dan ongeveer naar de bouwnormen van het jaar 1995. Dus dan hebben we het over energielabel A. B, dus die kant op. Dus alle woningen die dus... vanaf 1995 ongeveer zijn gebouwd, zijn voldoende geïsoleerd. Alle woningen die ouder zijn en nog niet zijn nageïsoleerd... dan hebben we het over isoleren. En dat geldt in het bijzonder... voor de woningen van voor 1975. Zodra een woning voldoende geïsoleerd is... Er komt een duurzame warmteoplossing in beeld. En dat zijn op hoofdlijnen drie mogelijkheden. Aansluiting op een warmtenet. Een warmtepomp. Dus ook wel all electric geheten. Of duurzaam gas. En dat is waterstof of groen gas. Dat zijn de twee mogelijkheden. En alle drie de, ja, de opties die nemen we als gemeente mee. Van wat is het beste alternatief? En daarbij kijken we zowel naar de maatschappelijke kosten... Als naar de kosten voor de eindgebruiker. En op hoofdlijnen uh, ziet dat stapsgewijs er als volgt uit. Dankjewel. Uh, Kussenvrijheid is uh, vandaag al een aantal keer genoemd. Uh, geen verplichtingen op dit moment. Bewonerswensen zijn het startpunt. Nou, dat blijft uh, bovenaan staan, in, in ieder geval in de komende jaren. Uh, twee, prioriteit ligt bij isoleren. En dat benamen bij de woningen van voor... 1990-95. Het derde... Uh, en dat gaat over waterstof of over... groen gas. Uh, daarvan is de... toekomst nog onzeker. Uh, dus Het zou natuurlijk heel erg fijn zijn... Uh, als dat er komt. Maar, uh, dan kan het gasnet hergebruikt worden. Misschien de gasketel ook hergebruikt worden. Uh, maar zelfs de gasunie uh, gebruikt daar... ook nog meerdere scenario's voor. Het minimumscenario van de gasunie... Uh, is dat het duurzaam gas beschikbaar is voor de oudere bouw, de woningen van voor 1975... in combinatie met een hybride warmtepomp. Ja, dat is het... minimumscenario. Er zijn ook scenario's waarbij... duurzaam gas breder beschikbaar is. Het vierde punt, en dat gaat over warmtepompen, en dan met name over het... verwarmen van woningen met alleen een warmtepomp, dus All Electric. Dus dan zou u afscheid nemen van de gasketel dat zien we voor nu alleen haalbaar voor woningen vanaf 1990. Deels vanwege de eisen die aan de woning gesteld worden, maar ook vanwege de belasting op het elektriciteitsnet. Dus wat we zien is dat het elektriciteitsnet, en dat is met name het landelijke... elektriciteitsnet, moeite heeft als er te veel woningen... op volledig met elektriciteit verwarmd zouden worden. Daarom, dus op punt 5, geen woningen van het af in ieder geval tot het jaar 2030. En dat betekent dus ook he, dat er geen plannen zijn om het gasnet ergens dan ook in Ede uit de grond te halen. Ja, en dat is natuurlijk een landelijke... Uh, ja, he, landelijke ontwikkelingen die we daarmee moeten volgen. Maar dit is in ieder geval het beeld voor de komende tien jaar. En dan tot slot ten aanzien van het warmtenet. Uh, he, daar zijn, uh, ligt natuurlijk een, een warmtenet in Ede-stad. Um, Hiervoor, dit heeft ook nog uitbreidingsmogelijkheden in binnen Edelstad, binnen Binnenkom. En dat zien we met name voor appartementen, de oudere woningen. Dus in wijken zoals bijvoorbeeld de Bloemenbuurt. En op het bedrijf op het trein. Dus dat zijn eigenlijk de, ja, de algemene hoofdpunten voor uitgasvrij wonen en werken. Hoe ziet dat er. Hoe ziet dat eruit? En dan wil ik dat ook zo meteen op de kaart laten zien. En dus wat u hier ziet, is voor ja, iedere woning of gebouw eigenlijk ingekleurd. En wat de verschillende alternatieven zijn en wat u nu en later zinvol kunt doen. En dat is een algemeen advies waarbij dus uiteindelijk uw bewonerswensen het startpunt zijn. En eigenlijk leidend zijn wat u wel doet, nog niet doet of later doet. Um, en um, ja, dan loop ik kleuren met u, uh, met u door. En als eerst de woningen die in het rood zijn gekleurd. Dat zijn eigenlijk alle woningen, um, grondgebonden woningen, uh, uh, ouder dan het jaar 1975. Ja, en hier geldt echt voor uh, dat de isolatie verbeterd uh, zou moeten worden. En, Aardgasvrij is dan eigenlijk op termijn pas in beeld. En mogelijk kan dat op kortere termijn voor 2030 met een warmtenet. En dat zouden we dan op een zo klein mogelijke schaal willen faciliteren, helpen. En daarbij moet u denken op het niveau van een blok of een straat. En zoals Auken noemde, ook vanuit Zeeheldenbuurt, misschien is een hybride warmtepomp een mogelijkheid. Maar ook daarvoor zal de woning echt wel beter geïsoleerd uh, moeten zijn hè, dan hè, zoals het geval in het jaar 75 of ouder uh, gebouwd is. Als dan kijken naar de gele, geel gekleurde woningen. Dan, uh, dat zijn woningen die in ieder geval al wel dubbel glas hebben, al wel enige dakisolatie hebben, uh, maar nog niet goed genoeg zijn hè, om uiteindelijk uitgespreid uh, te worden. In ieder geval niet met een warmtepomp. Um, hiervoor is dus het algemene advies ja, verder isoleren als logisch. Um, ja, en eerlijk gezegd is dit misschien ook wel de moeilijkste categorie he, om hier een, een uh, goed advies voor te geven. Um, he, want uh, als bijvoorbeeld duurzaam gas of groen in de toekomst meer, toch beter, breder of meer beschikbaar is, he, dan komen ook deze woningen uh, daarvoor in beeld. Um, als dus de woning goed genoeg uh, geïsoleerd is in de gele groep. Is een hybride warmtepomp mogelijk? Of eventueel in Ede stad... Uh, aansluiten op blokstraatniveau met een warmtenet. Dat gaan we in 2025... Uh, herijken. Dan uh, de blauwe woningen. Uh, dat zijn de moderne woningen. Uh, veelal met energielabel A. Uh, die zijn in principe klaar voor een overstap op aardgasvrij. Uh, daarbij is het algemene advies om uw isolatie te checken. Uh, en ook te kijken naar de radiatoren of vloerverwarming. Als u vloerverwarming hebt, dan is dat goed. Als u nog oudere radiatoren hebt, dan is dat wellicht nog een, een aandachtspunt als het om warmtepompen gaat. Um, en Voor de woningen in het blauw um, zien we uiteindelijk dus een warmtepomp als aardgasvrij alternatief of eventueel in Ede-Stad weer een warmtenet. En ja, dan specifiek dan nog voor de woningen in uh, op het enka of... Uh, Kernhem. Hier uh, ligt natuurlijk al een warmtenet. U ziet het warmtenet in Edestad ook met de rode... rode lijnen. Uh, en er zijn eigenlijk nog maar een aantal woningen op het... Uh, op aardgasnet. Ja, en hiervoor is het algemene advies... Ja, gestaag naar, uh, naar... aardgasvrij. En uh, in, uh, in de... Ja, aan het begin vroeg ook iemand, hè, hoe kijken we aan tegen uh, appartementen? Ja, en dat is met name voor de appartementen met meer dan drie verdiepingen. Isoleren en dan is het warmtenet isoleren waar nodig, hè, dus dat is... als het voor 1990 gebouwd is. Um, en warmtenet hè, is daarbij eigenlijk de, op dit moment de enige mogelijke... oplossing. En daarvoor zult u eerst hè, moeten samenwerken en overleggen... in uw VVE. Ja, als een uh, bij min, ja, twee of drie verdiepingen uh, appartementengebouw. En dat is misschien nog wel te zien... Uh, uh, als een, als een ja, gewone woning. Uh. Dus dat ten aanzien van de, ja, de mogelijkheden he, die we ten aanzien van uitgoedsvrij zien. En ja, u ziet hier ook he, dat daar dus ook... keuzemogelijkheden uh, zijn. Dan, he, u uh, hebt ook de vraag gesteld... He, uh, hoe kan de gemeente mij helpen? En daarvoor zien we in ieder geval de volgende vier ja, belangrijke punten. Ten eerste duidelijke informatie over de mogelijkheden. Kijk, dit is het algemene beeld. In, de, als we, in het vervolg zal dat dus verder concreet moeten worden, ook over de kosten. Als u zelf bijvoorbeeld een verbouwing aan ziet komen, of als u net een nieuw huis hebt gekocht, of als u een keuken wil verbouwen, als er iets in uw situatie aanleiding toe geeft, kunt u advies krijgen via het energieloket... en via www.edennatuurlijk.nl uh, Daarnaast heeft de gemeente Ede verschillende... Uh, faciliteiten al ter beschikking. Uh, zoals uh, inkoopcollectieven, duurzaamheidsleningen... en uh, als u bijvoorbeeld... Uh, samen met uw buren of met uw wijk... met uw buurt... Uh, uh, iets wilt doen... voor isolatie of voor uh, aardgasvrij, dan kunt u daar dus ook... Uh, hulp ervoor krijgen. En tot slot dan, wat is nieuw? Uh, hè, wat, uh, wat komt erbij in de, ja, vanaf volgend jaar? Ja, is dat de gemeente in een aantal gebieden inwoners ja, meer actief wil benaderen. Ja, waarbij nog steeds de keuze blijft bij de inwoner om wel of niet mee te doen. En dat, uh, ja, dat, dat gaf Geert natuurlijk al aan, hè, dat willen we uh, ja, focussen um, He, op de, ja, de woningen he, die het het hardste nodig hebben. He, dus toch wel de wijken die, die, daar, die, ouder, die ouder zijn, he, van voor 1975. Daar hebben we de volgende kaart voor. Um, en dan loop ik ook weer met u ja, de kleuren door. Welke gebiedsgerichte hulp in de wijken, in de dorpen, he, um, is er voor, voor inwoners beschikbaar vanuit de gemeente? Uh, en dat is nu nog een algemene aanpak die dus in de komende jaren ja, verder uitgewerkt uh, gaat worden. En dan als eerst uh, de groene kleur, de dorpen. Uh, daar willen we samenwerken met de dorpsraamte. Uh, uh, en uh, ook de initiatieven hè, die inwoners hebben, ja, stimuleren. In algemene zin, hè, bijvoorbeeld met inkoopcollectieven, zoals uh, Maaiko dat, uh, dat straks al noemde. Uh, maar ook uh, als er andere vragen zijn vanuit, vanuit inwoners, dan uh, kan daar ook uh, hulp bij worden geboden. Dan de oranje kleur uh, in Ede-stad. Daar zijn dat bijvoorbeeld uh, de Indische buurt, de Vogelbuurt, de Bloemenbuurt, de Stijnen, Klaphek. Uh, en in Bennekom de Laar en Haldebrink. In Lunteren uh, de Wormshoef. Dat zijn voor ons de focuswijken in isolatie. En dat zijn de wijken waar de woningen ouder zijn, relatief veel gas gebruiken. En soms ook inkom, lagere inkomens. Daar wil de gemeente met inwoners kijken welke ja, zoveel mogelijk standaardoplossingen mogelijk zijn om de woningen te verbeteren. En als we dan kijken naar de uh, blauw gekleurde buurten, en dat is dan specifiek de Rietkampen- en Uitvindersbuurt. Hier zijn de woningen al voldoende en uh, goed geïsoleerd. Um, en daar willen we kijken of het mogelijk is um, voor uh, hybride warmtepompen. He, of, dat, um, of gasketels he, daarmee dus al door hybride warmtepompen vervangen kunnen worden, en of we dat haalbaar en betaalbaar kunnen maken. Dan tot slot nog de andere kleuren. Het centrum in Ede-stad heeft een gele kleur dat is een dicht bebouwd gebied met ja, uh, kantoren, winkels, appartementen, ja, heel veel uh, verschillende uh, gebouwen door elkaar heen. Ook dicht op elkaar gebouwd uh, en waardoor het dus lastiger is om dan individuele keuzes uh, te maken. Dus voor het centrum van Ede, uh, we willen ook samen met het, nee, wat er nog meer speelt in, in het centrum van Ede kijken wat passende oplossingen zijn. En hiervoor zullen inwoners en ondernemers... ook uitgenodigd worden om deel, daaraan deel te nemen. Um, de roze kleur, dat zijn alle bedrijventerreinen. Met name in Ede Stad, ook in Lunteren. Um, ja, dat zijn dus... Uh, ja, oh, ja, best wel grote gebouwen, hè, waar dus een grote slag ook te maken is. En uh, de warmtetransitie... Het gaat niet alleen over, over woningen, hè, maar ook de bedrijven zullen daarin ja, mee moeten, uh, moeten doen. En dat betekent dus ook in gesprek gaan met de bedrijven en kijken welke oplossingen er voor hun uh, zinvol zijn. En dan tot slot uh, ja, de wijken, uh, veldhuizen, uh, maandering. Dat zijn de, de eind jaren 70-80, jaren 80-buurten. Hier willen we nog even afwachten uh, en kijken naar de landelijke ontwikkelingen. Uh, en datzelfde geldt ook voor de Rehorst en de Stationsbuurt. En dit is uh, omdat hier ook weer veel verschillende soorten gebouwen, woningen, uh, kantoren. Ja, eigenlijk appartementengebouwen, heel veel verschillende soorten door elkaar heen staan. Waar het dus, waardoor het ook lastiger is hè, om uh, ja, echt een goed gebiedsgericht uh, uh, ja, te helpen. Neemt niet weg hè, dat als u bijvoorbeeld in deze buurt woont... En dat u altijd aan kunt koppen bij het energieloket om te kijken wat voor uw situatie passend is. Dan samenvattend. Uh, elektrisch koken. Daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, maar uh, aardgasvrij betekent dus ook elektrisch koken. Dus als u uw keuken op een gegeven moment zou vervangen, uh, kies dan voor een uh, in inductiekookplaat. Tweede, uh, isoleren heeft de focus. Um, zeker dus bij de woningen van voor 1990 de alternatieven voor aardgas zijn genoemd de warmtepomp, warmtenet. Uh, hier willen we kijken hè, en zijn de, zijn de bewonerswensen uh, leidend. Ja, en dat doen we dus uiteindelijk voor een uh, duurzame toekomst. Maar voor nu, en dat is dan even de, er wordt nog even een keer. Dankjewel. Eh, oh, eh, eh, eh, kijken we ook zeker naar de betaalbaarheid de haalbaarheid van uh, alle mogelijke maatregelen. Daarbij wil de gemeente u graag helpen. Mooi, dankjewel voor deze uh, toelichting uh, Thijs. Um, ja, Wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd um, en ik ga deze weer even afsluiten, wat u er ook uh, van vindt. Um, ik ga mezelf ook weer even in beeld zetten mm -hmm. uh, samen met Thijs. Um, we zijn heel benieuwd wat u uh, nog mee wilt geven natuurlijk over die uh, transitievisiewarmte, over wat u heeft gehoord. Uh, er zijn heel veel vragen in de uh, chat uh, gesteld. Dus Thijs, misschien is het goed als wij nog een aantal hot topics uh, die, die lang zijn gekomen, uh, doorspreken. Uh, voordat we uh, ook uh, weer alle deelnemers via Mentimeter gaan vragen... Ja. wat ze willen meegeven voordat dit plan wordt afgerond. Um, Misschien maar even beginnen met, met iets wat toch wel veel uh, ook in de chat uh, wordt genoemd, dat is waterstof. Uh, ja. Dat zien veel mensen toch wel als een, als een heel kansrijke oplossing. Dan kan het uh, gasnet blijven liggen, uh, dat, dat klinkt allemaal best aantrekkelijk. Uh, ja. Kun je daar nog iets over zeggen? Hoe haalbaar of hoe realistisch is dat? Um, ja, dus op dit moment is dat dus moeilijk aan te geven. Wat we weten is, uh, er is op dit moment geen waterstof beschikbaar. En wat we weten is dat er landelijk he, door grote organisaties als Sagassini... Ja, hard gewerkt wordt aan waterstof. Um, maar daarover zijn dus nog geen... Ja, definitieve besluiten genomen. Wat dus ook betekent he, dat wij onze keuzes daar dus nog niet op kunnen baseren. Ja, en we, uh, dus het... we hopen he, dat dat ja. dus in de komende... Nou, in de komende jaren he, uh, zal daar meer duidelijkheid overkomen. Ehm... Um, uh, en dat is dus ook bijvoorbeeld de reden he, waarom we dus met name de jaren 70, 80 woningen he, dus, uh, nog even afwachten. Ja. Naar leren blijft. He, maar uh, uh, ja. Ja. Um... Uh, biomassa, dat is ook zo'n ding uh, wat, wat best wel leeft in, in Ede. Kun je, kun je daar nog iets over zeggen in relatie tot, nou ja, tot, tot dat eindpunt aardgasvrij is? Is dat een soort duurzaam alternatief of is dat iets wat ja, uiteindelijk toch niet als duurzaam wordt gezien? Ja, uh, uh, de gemeente Ede ziet, uh, ziet, bi uh, ziet biomassa hè, zoals dat nu gebruikt wordt in, uh, in, uh, in Ede voor het warmtenet als een transitiebrandstof. En, en uh, dat betekent dat er geen... installaties bij komen. Uh, en uh, ja, dat, wordt, dat er wordt aangestuurd hey, op bijvoorbeeld geothermie of andere alternatieven... Voor, uh, voor biomassa. Ja, dus uiteindelijk wordt dat dan, uh, wordt dat dan uh, uitgefaseerd, zeg maar. Dat is een soort tijdelijk, uh, tijdelijk verhaal. Oké, okay, helder. Um... Ik zit even te kijken hoor, um, er was nog een vraag uh, van is dat isolatieniveau, hè, waar je het net over had, uh, is dat nou het criterium om uh, te kiezen of een buurt uiteindelijk aardgasvrij moet worden, of, of, of is, dat dan, is, dat, is dat niet het criterium om, om buurten aan te wijzen? Hey, op dit moment uh, zijn, uh, zijn er geen buurten aangewezen om aardgasvrij te worden. Okay. Uh, het enige wat we zien is um, in de NK en de Kerm, Kernhem dat daar nog maar enkele woningen op aardgas zijn in... in verder uh, alle andere woningen op warmtepomp of, of warmtenet. Ja, helder. Uh, en, en ook zo'n ding dat best wel leeft, is van hoe zit dat nou met dat elektriciteitsnet? Hè? Als iedereen straks op een warmtepomp of een hybride warmtepomp gaat. Is, is daar, kun je daar iets over zeggen in Ede? Ja, dat is uh, dus natuurlijk een, een zorg die, uh, die, die breed leeft. Uh, hè, en waar ook de, de netbeheerders... Uh, Leander en Tennet... Uh, yeah, yeah, hard aan werken uh, om dat... Uh, te verbeteren. Um, ja, hè, Dus uh, met z'n allen naar O-Electric... Uh, of een warmtepomp, hè, dat zal... Uh, uh, lastig zijn. Ja, precies. Dus dat moet ook... Dus gefaceerd. Hybride. Ja. Hè, hybride hè, dus de zorgen zijn veel minder ten aanzien van hybride. Nee, want dan, als het dan koud is... Uh, en, dan, dan is er altijd nog... de oplossing of de mogelijkheid om naar... Naar duurzaam gasten te gaan. Helder. Ik denk even deze hot issues voor nu. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat u ook nog mee wilt geven over die transitie visio-warmte. Wat, wat zou u nog willen opmerken? Dus dat gaan we weer even uh, bekijken via Mentimeter. Dat kan weer via dezelfde uh, uh, link en code. We gaan hem maar uh, op het scherm uh, toveren, dan ziet u die ook nog eventjes uh, in beeld. Uh, en dan gaan we even uh, vragen uh, wat u nog mee wilt geven voor de afronding van transitievisiewarmte. Dus wat wilt u de gemeente Ede meegeven voor de transitievisiewarmte? Dat kan dus via www.menti.com weer met de code 56663582. 56663582. Dan kunt u dat uh, even intikken op uw telefoon. Uh, of tablet of computer. En dan uh, gaan we kijken wat u allemaal uh, mee wilt geven. En dan komt dat weer op het scherm en dan gaan we dat uh, meenemen. Ik ben heel benieuwd. Het duurt altijd even voordat mensen moeten voordat mensen het allemaal weer ingetikt hebben natuurlijk. Ik hoop dat het lukt laat de techniek ons in de steek. Ah, daar komt al wat. Oké, okay, dus mensen, ik zag daar staan. En als we nog eventjes naar boven kunnen, een stukje. Van, het is nog weinig concreet. Hè. Dat, dat is ook wel een... Uh, uh, dat is wel een beetje kenmerkend voor een visie. Hè. Het moet natuurlijk uiteindelijk... Uh, per wijk uh, ook concreter gemaakt worden. Um, Onderzoek aard. Waar het, iemand anders zegt weer maak vaart, hè, dus... Uh, dus uh, juist ook snelheid maken. Um, stoppen met biomassa. Daar nou, hebben we het net eventjes over gehad. Hè? Iemand die zegt ik wil vooral nog even afwachten, kijken of het wel echt nodig is. Nou, we hadden het erover dat het niet uh, van vandaag op morgen hoeft. Um, voor wijken die moeten wachten tot na 2025, hoe ver gaat jullie ondersteuning? Ja. Nou, het is ook wel een punt waar we straks nog even met Teun van hoek van het Energieloket over gaan praten, wat er nu al mogelijk is. Uh, blijf informeren, goede haalbare initiatieven. Ja, even kijken. Overtollige zonneopbrengst lokaal in de wijk opslaan. Dat zou dan natuurlijk een mooie... oplossing kunnen zijn, ook voor dat, uh, voor dat elektriciteitsnet. Stel niet te veel uit. Niet alles zal op het laatste moment kunnen. Nee, dus er moet wel, een, er moet wel wat gebeuren. Even kijken. Doe het met beleid. Krijgt de inwoners meedwangers geen oplossing. Ja. Maak nu vast keuze voor waterstof voor buitengebied. Het net is er. Waterstof komt vanzelf in voldoende mate beschikbaar. Oké, okay, daar kunnen we misschien nog wel even op ingaan. Even kijken. Dat de Rietkampen nu de test lijkt voor een dure warmtepomp... en de rest van Ede straks gratis waterstof krijgt door de buizen. Oké, okay, dus daar zit wat zorg ten aanzien van de keuze voor, voor die wijk vooral duidelijkheid, niet alleen per wijk, maar ook per woning. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk het niveau waar je naartoe moet. Participatie is absoluut de noodzaak. Nou, daar kan ik het alleen maar hardgrondig mee eens zijn. En dat zal ook, zal ook in de rest van het traject natuurlijk een plek krijgen. Even kijken, focus voorlopig op isolatie. Nou, dat, dat zit denk ik wel stevig in de transitievisie. Een fonds oprichten voor mensen met een kleine portemonnee. Dat, dat is wel een mooi concreet voorstel. Uh, uh, als we net ook de wethouder hoorden over zijn zorg. Uh, uh, over de tweedeling tussen mensen die wat meer geld hebben en uh, wat minder. Um, opmerking om bewoners actief te benaderen voor isolatie. Wel een goed idee. Ja, ja mooi. Duidelijk het financiële tegemoetkomen. Nou, daar is nog wel wat onduidelijkheid over. Ook met de financiering van het Rijk. Is geothermie een optie in Ede? Nou, die, die pakken we nog even mee straks. Ja, Nou, ik, ik ben wel blij verrast uh, met, met de enorme hoeveelheid... concrete uh, en suggesties. Uh, ik kan ze niet allemaal doorlopen hier op dit moment. Maar uh, dit is ontzettend behulpzaam bij het afronden van het plan. Hè. Daar zullen we straks ook nog even op ingaan hoe het nu verder gaat vanaf hier. Uh, dus heel erg dank voor deze input. Goed. Um, ik ga uh, naar uh, uh, iets wat ik ook al een paar keer heb aangekondigd en dat is uh, een gesprekje met Teun van Hoekel van het uh, Energieloket. Uh, en dan gaan we eens even kijken wat u uh, nu ook al kunt doen. Teun, ben jij, uh, ben jij aanwezig? Jazeker. Goeie Goedenavond. Goeie avond. We gaan jou ook nog eventjes in beeld proberen te krijgen. Um, Even kijken of dat lukt. Ja, daar is Teun. Mooi. Fijn dat je er bent, hè, Teun. Ja, jij hebt deze hele avond zo een beetje aangehoord. Wat, wat is jouw gevoel erbij? Ja, heel divers. Als ik net ook weer op die Mentimeter langs zag komen, echt hele goede punten. Mooi. Maar ja, mensen nemen niet echt een heel uh, afwachtende houding aan, maar geven ook echt aan, uh, ja, kom naar ons toe. Ja. Uh, en wij willen graag uh, je partner zijn, om het zo te zeggen. En daar hebben we ook een, een toolbox voor, een buurtkit, om mensen ook gericht te helpen. Dus misschien dat ja. we daar zo meteen ook wel even wat dieper op in kunnen gaan. Ja, ik dus dat zeker... vond ik het mooi aan die uh, Mentimeter, absoluut. Ja. Uh, ja. Een handreiking. Ja, hartstikke mooi die betrokkenheid om dat te zien. Ja. Hey, um, jij bent van het energieloket Ede. Uh, kun, kun jij ons eens vertellen wat dat precies is en wat jullie doen? Ja, we ondersteunen mensen met vragen rondom uh, ja, energiebesparing in de woning. Dat kan ook op weg naar aardgasvrij zijn. Dus dan denk je ook aan oplossingen wat betreft warmtevoorziening, hybride warmtepompen. Dus dat hele spectrum bedienen we. Dat kan zijn van de tools die we hebben, dus warmtescan, inkoopactie en dat soort zaken. Maar het begint vaak heel gericht met isolatievragen. En dan met name ook van, ja, is daar financiering voor? De subsidieregelingen vanuit de Rijksoverheid. Ja, en mensen ervaren dat ook als, als heel nuttig. En, en wij ook, want je kunt ze gericht helpen. Nou, dat ja. doe ik en mijn collega's. En dat uh, nou, we doen we al een aantal jaar. Met en, hoe, hoe, hoe werkt dat precies? Kan ik dan uh, kan ik jou mailen of kan ik jou bellen? Of, ja, gaan... mailen, bellen, appen, tegenwoordig is allemaal mogelijk. Hè? Okay. Uh, we zijn uh, er uh, voor. Het is de laatste tijd weer heel erg druk, want het is natuurlijk ook het nieuws. Hè? Afgelopen dagen, afgelopen week, ook rondom energiearmoede en dat soort zaken. Dus dan merk je ook direct dat, uh, dat mensen de weg naar het Energieloket weten te vinden. Mooi. Jij ja, noemde net al even de buurtkit. Ja. Dat is iets dat jullie aanbieden. Hè? Wat, wat is dat? Ja, dat is eigenlijk een gereedschapskist uh, met een aantal faciliteiten die we hebben als gemeente. Daar zit dus die warmtescanning, infrarood foto van je woning. Daar zit de, een, uh, de eigen duurzaamheidslening in. Regeling toekomstbestendig wonen. Waarmee je uh, een lage rente geld kan lenen van de gemeente om al die maatregelen uit te voeren. En daar wordt, uh, dat, dat, is ook, dat kan ook echt uh, heel functioneel zijn. Uh, daarnaast hebben we een inkoopcollectief. Uh, eigenlijk een begeleiding voor een inkoopcollectief. We hebben een aantal energieadviseurs die kunnen we ook uh, gericht koppelen aan een groep inwoners in de buurt. Om uh, mee te kijken van joh, als je ook vetters aanvraagt van wat is nou uh, goed? En uh, waar moet je aan denken? Dus dat zit in die gereedschapskist. Uh, we hebben waterzijdig inregelen. Als je zegt van, joh, ik zit die cv-ketel, ik weet het niet. Misschien zit de eerste besparing wel in een stukje inregelen. Dan hebben we een, een ambassadeur die daar heel erg in thuis is. Dus die kan ik uh, mee in contact brengen. Um, ja, wat hebben we nog meer uh, ook op het gebied? Ja, we, en natuurlijk dan in de, een, een aantal adviezen op het gebied van gedrag. En uh, waar moet je aan denken als je, ja, de, ja eigenlijk de bekende dingen, korte douchen en dat soort zaken, daar hebben we een overzichtje van. Vinden mensen ook altijd interessant om, uh, om dat nog eens door te lezen. Ja. wat uh, zit erin. Praktische tips. Hey, en en uh, de warmtescan noemde jij. Uh, dat, dat, dat is eigenlijk een beetje stap 1 zou je kunnen zeggen. Uh, als het gaat over het verduurzamen van je woning. Hè? Dat is een goede eerste stap om te zetten. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel websites waar je alles kunt, uh, kunt zien. Hè? En dus ik, online is heel veel te vinden. Maar wat we de afgelopen twee jaar vooral uh, merken is dat als we met een groepje bewoners... Echt gewoon s ochtends vroeg langs de woningen gaan en, en met een warmtebeeldcamera meenemen en dan gericht kijken, dan snijdt het mes aan meerdere kanten dan alleen uh, uh, dat het voor jouw woning inzichtelijk wordt. Maar dat je ook als met de buurt als over praat en elkaar ook bevraagt van, joh, heb jij dat gedaan en wat kan ik doen? En uh, hoe zit dat nou? Uh, dus daar is zo'n warmtebeeld, warmtewandeling, uh, ja, warmte, warmte is daar uh, heel goed uh, voor. Ja. En de wethouder noemde dat ook in Bennekom vorig jaar. Ja, dat was echt een memorabele avond. Dat was in de, in de vorstperiode. We hebben één woning gescand, maar goed, in Bennekom is dat een groot succes geworden. En dat, uh, dat was echt prachtig om te zien. Mensen zijn heel enthousiast, omdat ze ook gericht aan de slag konden. En ja. op de foto's zagen van, hé, hey, hier gaan we beginnen. Ja, oké, okay, dus dan heb ik die warmtescan die heb ik gemaakt en dan blijkt dat mijn huis aan alle kanten lek is. Uh, en dan moet ik dus gaan isoleren eigenlijk. Ja. Althans, dat zou stap 2 kunnen zijn. Ja. Uh, hoe gaat dat dan? Dus ik heb dat dan gedaan. Zijn daar dan ook, zijn daar ook faciliteiten voor? Die... Ah, ja, hebt, ja, zeker. Je hebt een rijkssubsidie. Uh, Twee maatregelen. kun je subsidie voor krijgen. Twee uh, schil. isolatiemaatregelen in de schil. Je kunt tegenwoordig ook combineren met een hybride warmtepomp en één isolatiemaatregel. Uh, voor de toekomst zit er zelfs nog het aansluiten op het warmtenet bij. Die kun je daar ook uh, onderschaden. Dus daar is ook uh, gericht subsidie voor. Dat zijn allemaal... Uh, Bedragen, die kun je ook vinden op de website. Dus daar kun je aan denken. En dan is het natuurlijk de volgende stap, heel concreet. Van, joh, waar vraag ik op vettes aan? En uh, ja, hoe kan ik die ook op uh, waarde bepalen? Nou, dat heb ik straks al even over gehad. Daar kunnen we ook bij helpen. En, dan, uh, en isoleren blijft ook. En dat zagen we ook in het filmpje straks in het begin. Dat blijft echt de eerste stap. En dat is ook heel goed dat we daar denk ik met elkaar echt aandacht aan geven. Ja. Wat, je niet, uh, wat je niet op hoeft te wekken. Uh, wat je niet in hoeft te kopen. Uh, ja, dat bespaar je gewoon sowieso al. Ja, En nou ben ik, hè, ik ben een enorme fanatiekling. Ik heb die warmtescan gedaan, ik, ik ben gaan isoleren en, en dan zou de laatste stap kunnen zijn aardgasvrij. Um, is, is dat iets wat jullie ook al doen, of is dat, is dat meer iets wat, wat, wat, wat op een later moment. Uh, ja, ik probeer niet. altijd mij of vertel eerst eens aan je buren wat je allemaal gedaan hebt, hè, voordat je over dat aardgasvrij begint. Vertel gewoon aan anderen van, uh, nou wat heb ik nou bespaard en wat heb ik gedaan? En dan, uh, dat, dat de rest, dat komt wel, uh, wel later. Iedereen snapt wel wat het tamelijk in naartoe gaat. Maar vertel gewoon ook aan de mensen om je heen van waar je mee bezig bent. Hè, want we doen natuurlijk, uh, we kunnen het voor één bewoner doen, maar het liefst uh, bedien ik een, een, een, een straat. En we hebben afgelopen winter, stookseizoen afgelopen winter gezien, dat het in Bennekom, Ede, uh, ook in Lunteren, dat dat uh, heel zinvol is om dat met elkaar te doen. Dus dat wil ik echt benadrukken. En dan niet om mij gewoon te meden of te bellen. En uh, ja, je moet zelf wel even zorgen dat de buren het ook weten. Hè? Dus Absoluut. wat Maaiko ook zei uit Otterlo, dat snap ik. Hè? Maar geef dan ook aan van, joh, bij die koop kunnen we hier afspreken met een aantal uh, mensen bij elkaar. En dan gaan we gericht kijken van wat kan. Hè? Want er zijn ook dingen die niet kunnen of al gedaan zijn. Maar dan kunnen we dat ook tegen, tegen elkaar vertellen. Leuk, ja. Dus, dus jouw advies is van verzamel ook wat mensen om je heen, ja. in je straat, in je buurt. Ja. Waarmee je samen zo een warmtescan gaat doen, kijken naar isolatie, dat soort En als dingen. het niet lukt, is, is niet erg. Hè? We hebben ook in de Rietkampen vorig jaar een, een, een straat gedaan. Gewoon niet alleen scannen, maar ook even gekeken met de adviseur. En dan blijkt van, ja, het is toch voldoende voor, voor de komende jaren. Nou, dat, dat is ook een uitkomst. Prima. Mensen Mooi. zijn steeds enthousiast. Er is nog één ding wat, wat ja. Geert ook al noemde, en dat is die duurzaamheidslening. Hè? Wat, wat, ja. wat is dat precies nou, in die duurzaamheidslening kun je niet alleen maar je isolatiemaatregelen financieren, ook je zonnepanelen en zelfs ook je ombouw naar elektrisch koken. Dus als je elektrisch wilt koken, dan moet je zo'n plaat aanschaffen en je moet je meterkast verbouwen. Klikt klinkt natuurlijk allemaal heel erg groot, maar je kunt dat zelfs mee financieren met de duurzaamheidslening. Dus de kosten voor de insulateur in je meterkast plus het, het hele aanschaf van het, van het verhaal kun je ook onder de duurzaamheidslening brengen. En dat is een lening... Rente tegen een lage rente. Ja, waar je je ja, ja. tegen kunt krijgen. Uh, ja. Mooi. Nou, dank uh, Teun. Uh, voor meer informatie kunnen mensen altijd terecht op wwwed natuurlijknl ja. Daar staat uh, van alles op, ook hoe ze met jou in contact kunnen komen. Dus uh, ik, ik hoop uh, dat, dat je niet helemaal plat gebeld wordt, uh, Teun, na deze avond. Maar, of eigenlijk hoop ik dat wel natuurlijk. Ja. Ja, want dan, ja. dan leeft het. Ja, heel goed. Ja. Bedankt voor dit moment. Ja. Goed... Um, ik, uh, tot slot ga ik nog eventjes... Uh, terug naar... Uh, Peter Scholtens, uh, de projectleider... van de gemeente. Want u bent natuurlijk ook wel benieuwd uh, hoe het nu... verder gaat. Uh, Peter, ja, ja, ik zie dat jij er weer bent. Uh, jij bent ook in beeld hartstikke goed. Peter, wat... Uh, uh, we hebben deze avond nu... De warmte zit in de afrondende fase. Wat gebeurt daarna vanavond? Uh? Nou, uh, dan gaan uh, wij, uh, Thijs, uh, ik en jij en Iris uh, aan de slag om de, de puntjes op de i te zetten. Hè? Uh, dan gaan we het afronden. We hebben nog een klein participatierondje, ook nog met een aantal collega's van me. Um, en ja, dan maken we het af. Dan uh, leggen we het voor aan, uh, aan Geert uh, Geert Ritsema en uh, zijn collega-bestuurders, dus het college van BMW, dat zal zijn begin november. En dan eind november gaat de gemeenteraad hier een debat over voeren. Dus die gaan deze visie bespreken. En wat vinden we daarvan? En dan hopen we natuurlijk dat ze, dat ze hem goed genoeg vinden. En overgaan tot vaststelling. En ja, dan wordt er een klap opgegeven. En ja, dat gaat in elke gemeente in Nederland in principe gebeuren. En, ja, en de volgende stap is natuurlijk om te kijken hoe je dat zo goed mogelijk tot uitvoering kunt brengen wetende dat, dat we ook nog wel het een en ander van het Rijk verwachten. Eh, maar ook een mooie basis hebben. Dus ja, het tempo is wat... lastiger aan te geven, maar we kunnen wel aangeven dat de focus in de focuswijken ligt. Eh, en dat we daar eh, onze pijlen op zullen richten. Iemand vroeg ook van ja, maar wat doen we dan in die goede gebieden? Nou, daar werken we op uitnodiging. Eh, dus eh, als je daarin zit en je meldt je bij de gemeente, en er zijn goede voorbeelden van, komen we ook echt wel langs. Eh, ja, en ik heb natuurlijk best wel een droom eh, voor ogen, dat... Ik zou het liefst in al die focuswijken intrekken, daar lokaal mensen aan het werk zetten, betaald, een voorbeeldwoning maken, uh, nog vijf teuns aannemen. Maar oh. het is een beetje uh, aftasten wat wel kan en niet kan, maar het gaat de goede kant op. Ja, mooi. Dus eigenlijk wat je ook zegt, is van dit is eigenlijk pas het startpunt, hè? Net die ja, aan de ene kant zeggen we, in Ede hè, zijn we al heel lang bezig met die warmtetransitie. En dat is ook echt de verdienste van de mensen die hier wonen, want er is al heel veel geïsoleerd. Dat zie je ook gewoon terug. Uh, en er zijn veel warmte aansluitingen. Dus we lopen, best wel, uh, we lopen best wel in de pas. Uh, maar er moet ook nog heel veel gebeuren. En daar hebben we ook de tijd voor. Uh, dus uh, laten we dat oh. gaan we doen. Hartstikke goed. Dankjewel Peter. Uh, um, het is kwart voor negen. Uh, we hebben in principe ons uh, programma uh, afgewerkt. Uh, ik had gezegd, we sluiten uiterlijk om negen uur af. Dat betekent dat we nu nog een kwartier hebben om vragen te beantwoorden. Um, als u zegt van goh, ik ben voldoende geïnformeerd, uh, ik geloof het wel, dan is dit het moment om, om uit te stappen. Zegt u van goh, ik heb toch nog een prangende vraag die niet beantwoord is uh, tot dit moment. Zet hem dan nu in de chat en dan ga ik met Thijs en uh, Peter ga ik, uh, kijken of we die vragen zo goed mogelijk kunnen beantwoorden die nog resteren. Uh, dus in ieder geval dank voor dit moment als u, uh, als u uh, zegt van uh, voor mij is het goed geweest. En blijf even hangen als u zegt, ik heb nog een vraag, of ik ben geïnteresseerd om naar de vragen van anderen te luisteren. Goed, um, ik ga dan de chat uh, zo voor me openen. Um, en ik zie dat een aantal mensen nu inderdaad uh, naar, naar huis gaat of die zijn al thuis eigenlijk, maar die, uh, die verlaten nu de bijeenkomst. En er blijven ongetwijfeld ook mensen hangen. Dus als u uh, kangende vragen heeft, dingen van, uh, waarvan u zegt, Goh, die zijn nog niet voldoende aan de orde gekomen, is dit het moment? Ik zal Thijs er ook eventjes bij halen. Zo zijn we met z'n drietjes in beeld. Um, en dan zie ik al een... Uh, eerste vraag uh, van Louise binnenkomen. En dat is, hoe staat de gemeente tegenover... thuisaccus als buffer voor opslag van zonnepanelen... van woningeigenaren, dit gezien de belastbaarheid... van het energienetwerk? Thijs, is dat een vraag of Peter... Uh, die een van jullie kan beantwoorden? Ja, ik kan het doen. Thijs mag het ook doen, maar ik ben niet zoveel uit. Kijk, ze vraagt het aan de gemeente. Hè? Hoe staat ja. de gemeente daar tegenover? Oh, ja. Ja. Nou, heel simpel, je kunt met de duurzaamheidslening, die teun ook al noemde, kun je daar gewoon geld voor lenen. Dus we zijn er een voorstander van. Aan de andere kant, de afgelopen jaren slaan we onze stroom natuurlijk als we terugleveren eigenlijk gewoon op in het net. Dat begint wel te piepen en te kraken. Hè? De, we zien de berichten verschijnen in de media dat het net vol zit en er kan niks meer bij. Dus ik verwacht wel dat dat in de toekomst een belangrijkere rol gaat spelen. Ja, we zien het misschien straks terug in variabele prijzen. Waarbij als er gewoon te veel stroom is... Uh, ja, uh, of, of het net niet goed functioneert dat je teveel moet betalen of juist heel weinig. Dus Ik voorspel dat het wel een toekomst gaat krijgen. Ja, ja helder. Um, ik zie ook de vraag van Theo van wat is nou eigenlijk de stand van zaken met betrekking tot geothermie? Um... Daar is ook wel iets over te zeggen. Ja. Nou, doe dat eens. Dus in Ede zijn twee opsporingsvergunningen op het edische grondgebied. En een opsporingsvergunning houdt in dat een partij eigenlijk een alleenrecht heeft voor een aantal jaren om dat grondig te onderzoeken. En dan vraag je je af, ja, hoe kan dat dan? Twee opsporingsvergunningen op het grondgebied van Ede. Het is op verschillende dieptes. Uh, ja, en die twee partijen zijn uh, aan het onderzoeken of ze uh, over kunnen gaan tot het winnen van aardwarmte. Maar voordat je dat doet, moet je dat heel goed bekijken. En dat zijn dure onderzoeken, vandaar dat alleenrecht. En ik verwacht dat één van die partijen volgend jaar uh, wel duidelijk maakt of er een geschikte locatie is voor aardwarmte. Ja, helder. En dan is het natuurlijk de vraag, hoeveel woningen kun je ermee verwarmen? En, uh, maar dat, ja, wordt wel echt naar gekeken. Daar wordt echt serieus naar gekeken. Uh, heel, heel gericht aan jou, Peter van Reno. Een beetje een zorg meer, een hartekreet. Goh, volgens mij hebben we niet zoveel tijd meer. Als we alles blijven uitstellen tot het 2050 is, dan zijn we straks te laat. Wat, wat, uh, wat zou je daar willen zeggen? Nou, we stellen natuurlijk niet alles uit. Uh, ik zei net ook al, we zijn eigenlijk al best wel goed bezig in Ede. Dus, uh, we hebben al 7.500 aardgasvrije woningen. En we hebben ook best wel. Ik zag ook de vraag over de woningcorporatie voorbij komen. Ja, die zitten al gemiddeld op een label B, dus die zijn ook al heel eind onderweg. Uh, we voeren natuurlijk de lening, dus ik kan vrij goed zien uh, of dat gebruikt wordt. Ja, die wordt goed gebruikt. Dus. Ja, het kan ook maar zo zijn dat het ineens hard gaat. Hè? Nu zijn de gasprijzen gestegen, mensen gaan meer aandacht krijgen voor isolatie. Ja, dat zijn toch, het is net als met elektrisch rijden, ineens ontploft het. Of met zonnepanelen, dus ik ben, altijd, ik ben een optimistisch persoon. Dus, uh, ja, precies. Ik ga even uh, kijken of ik uh, toevallig Teun uh, nog, uh, nog aan boord heb. Want er is hier een vraag van Johan: van, Kun je nou eigenlijk ook in je eentje uh, zo'n warmtescan doen? We hadden het net inderdaad over groepjes mensen. Uh, ik zie dat Teun er nog is. Ik ga hem ook even spotlighten. Zijn we gezellig met Seville-steun? Hoe zit dat? Uh, hoe zit dat? Uh, kan je dat ook alleen doen? Ja, tuurlijk kan het alleen. Maar we proberen ons echt te richten gewoon met, uh, met de straat. Eh, we, we, anders dan, uh, wordt het gewoon wel te gek. Ja. Dus probeer dus ik... gewoon even met de buren en in de straat gewoon een aantal mensen te vinden. Dat moet, uh, dat moet absoluut lukken. En anders geef ik wel wat materiaal wat je door de brievenbus kan gooien. Als je ergens uh, nog een. <lacht> Oké, okay, dus jouw. Dat is mezelf al in? Uh, Krijgt ze wel interesse. Precies. Dus klop gerust ook bij teun aan, Johan. Maar nog beter als je wat mensen om je heen kunt verzamelen. Er zit ook wel wat achter, hè, Remert, Want we kunnen natuurlijk onmogelijk allerlei dingen voor individuen. Uh, ja, faciliteren en betalen. Want ja, we betalen het uiteindelijk ook weer zelf als edenaren. Dus het idee is dat je met je buurtgenoten uh, dat doet, maar wat Toen ook al aangaf, ja, dan ook de conclusies samentrekt. Misschien samen eens een offerte uh, aanvraagt. Uh, dat werkt toch veel fijner? Het is ook eigenlijk veel leuker. Ja, precies. Het is eigenlijk veel leuker veel handiger, veel efficiënter. Even kijken hoor. Uh, zo, er komen best wat vragen binnen, uh, dus we gaan tempo opvoeren. Uh, Thijs Anton vraagt, is de prijs van het warmtenet eigenlijk, eigenlijk gekoppeld aan de oliegasprijs? Um, ja en nee. Dus dat is een... Uh, uh, dus de prijs van het warmtenet... Uh, mag niet meer zijn dan... Uh, de prijs van... Uh, van het gasnet, of van het uh, gebruik van aardgas. Uh, maar er is ook nog wel een, een, een controle dat een warmtebedrijf niet te veel mag verdienen. Dus... Eh, dan zou de dus prijs dus ook lager... Eh, kunnen, kunnen uitvallen. Ja, helder. Wat gaat de prijs worden, vraagt Sander, van uh, alternatieven voor gas? Uh, bijvoorbeeld uh, biogas of uh, waterstof? Ja, uh, uh, dat is natuurlijk ook onderwerp van, uh, van onderzoek. Uh, bij, bij het hele uh, waterstoftraject. Um, het zal zeker niet goedkoper worden dan, dan aardgas nu. Ja, helder. Um, even kijken. Bekijkt de gemeente de gastransitie in de context van de overhele energietransitie? Bijvoorbeeld genoeg lokale opslag van stroom? Nou daar hebben we het net een beetje over gehad al, hè, Peter. Um, over de op lokale opslag. Um, maar kun je daar iets over zeggen? Hoe, hoe zit dat precies? Die dat aardgasvrij worden in, in relatie tot de gehele energietransitie? Ja, we, beschouwen, we zijn natuurlijk ook bezig met duurzame opwek van elektra en we zien dat dat net ook piept en kraakt, dus uh, laat ik het zo zeggen, we kijken natuurlijk ook naar duurzame warmte, dat is een mooie tegenhanger van duurzame stroom waar het, waar het nu even lastig zit. Dus je probeert daar ook een balans in te vinden. Uh, kijk, we gaan niet heel Ede als uh, all electric aanwijzen, want dat, dat, dat is ook gewoon niet te doen. Dus die wisselwerking is er wel. Dus wat doe je elektrisch en wat doe je met duurzame warmte? Uh, ja, en de netbeheerder, hè, Lianne, kijkt natuurlijk ook mee in deze visie. Van waar moet ik nou de komende jaren met mijn net uh, echt wel aan de slag? Ja, precies. Precies. Ik krijg hier een vraag die misschien ook weer door Teun uh, beantwoord kan worden, maar ik weet niet of jij het weet. Peter, zijn er bedrijven in Ede die hoge kortingen geven op isolatiemateriaal, die de warmtepompen, geothermische warmtepompen, et cetera, in een collectief? Um, ik uh, kijk even. Nou, hoge kortingen, weet ik niet. Teun, kun jij er misschien nou iets over zeggen? Jij staat wat dichter bij de installatiemarkt en de, de mensen die de dingen maken. Ja, dit, er zijn inderdaad... Uh, we zijn in veel al weet ik dat er een, uh, een isolatieactie is, waarin uh, een aantal bedrijven... ook een hele scherpe aanbieding uh, hebben gemaakt voor inwoners. En we zijn aan het kijken of we dat misschien uh, ook wel uh, in Ede willen gaan doen. Dus dat, uh, dat is mogelijk, maar er zijn zeker wel kortingen. Hè? En dat zit natuurlijk vooral als je gaat isoleren... dat er bijvoorbeeld een, uh, een vrachtwagen een keertje minder hoeft te rijden of met glas, hè, dat je maar één keer komt om in te meten. He, dus je moet eigenlijk aan dat soort praktische zaken... denken waar dan ook... Uh, ja, de, de financiële voordelen zitten. Dus uh, ja, zeker. Ja. Ja, Mooi. Uh, Kim vraagt, wordt er ook een vraag en antwoord gepubliceerd... op uh, www.ede-natuurlijk.nl slash aardgasvrij... Uh, staat een uh, Q&A inderdaad. En die proberen we ook uh, steeds... Uh, bij te werken. Dus daar vind je... de meeste gestelde vragen en ook... antwoorden. Even kijken. Ik uh, scroll even door... Uh, ik exploiteer een vakantiewoning. Dat was ook al iets wat ik in het begin al even noemde. Op een van de vele vakantieparken in het buitengebied. Wat zijn de plannen voor deze parken en wat betekent dat voor mij als eigenaar? Thijs, weet jij ook iets over vakantieparken? Ja, zeker. Um, dus de, de, de plannen voor de vakantiewoningen volgen eigenlijk die van gewone woningen. Maar, kijk, als dus een vakantiewoning helemaal niet in de winter wordt gebruikt. Ja, dan kijk je er natuurlijk wel anders tegenaan... Hè, dan uh, bij een gewone woning. Um, hè, dus dan worden uitgasvrije alternatieven op de kortere termijn... in ieder geval, ja, minder aantrekkelijk. Ja, dus de isolatie uh, blijft hetzelfde. Hè, uh, en en uitgasvrije alternatieven zijn... Uh, sowieso individueel, hè, dus... Zijn dan niet, is niet in beeld. Ehm... Um, zullen dan waarschijnlijk pas op een langere termijn uh, interessant zijn. Ja. Ik heb hier een uh, hele mooie vraag van Jos. Uh, is het de bedoeling om uiteindelijk meerdere uh, aanbieders op het warmtenet op te nemen... vergelijkbaar met elektriciteit? Of is dat eigenlijk niet mogelijk? Uh, Thijs? Ja... Uh, uh, uh, ik denk uh, dat het... praktisch uh, niet heel erg haalbaar is. Laat like uh, ik like het zo verwoorden. Yeah, dus okay. Het is menselijk, maar praktisch uh, niet heel erg haalbaar. Nee. Uh, helder. Dat is ingewikkeld. Even kijken. Um, is het door. Investeert de gemeente zelf in de ontwikkeling van waterstof of wacht ze op grote spelers op de energiemarkt? Um, daar kunnen we denk ik wel kort over zijn, of niet? Heb jij daar een antwoord op thuis? Of een uh, uh, Dus zeg maar, de, wat je als gemeente of als kleine groep he, van inwoners zou kunnen doen, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Ja, dat valt echt helemaal in het niet hè, bij wat de grote spelers kunnen doen. Hè, dus um, ja, je neemt dus dan echt wel grote risico's. Oké, okay, en Peter, dat is ook niet aan de orde dat de gemeente zelf uh, in waterstof investeert, begrijp ik. Nou, in, in principe heeft de overheid, en de gemeente, een soort regierol. Of niet een soort, we hebben een regierol. Uh, en we zijn niet de ontwikkelaar, ook niet van windturbines, of, uh, hè, en dat, dat, dat verschuift wel eens. Dus als, het, als het niet wil lopen, willen we wel eens een andere rol aannemen. Maar dat wij een waterstoffabriek gaan beginnen als gemeente, dat zie ik nog niet gebeuren. Maar ja, ja maar... dingen kunnen raar lopen. maar het is voorlopig niet Even kijken, ik heb hier ook Soekat, die een, een heel... Nou, Kenner is like, dit gaan jullie kijken naar mogelijkheden van ATES en UTES. Daar kun jij juist vast iets over zeggen, Thijs. Ja, heb ik uh, net ook in de chat uh, een antwoord gegeven. Uh, dus warmte-koude opslag, zeker. He, dat is een, echt wel een belangrijke uh, techniek. Uh, dus dat kun je zien als een lokaal uh, warmtenet uh, voor gebouwen die goed uh, geïsoleerd zijn. Um, vooral geschikt dus voor uh, grotere gebouwen. Uh, bedrijven, winkels... Uh, uh, uh, appartementengebouwen uh, die goed geïsoleerd zijn. Um, en uh, mogelijk dus ook in, uh, in Edecentrum. Mooi, ja. ja maar minder geschikt dus voor grondgebonden woningen, rijtjeswoningen. Uh, dat, dat is, dat is niet zo gangbaar. Ja. ja. Dit, dit ziet er ook heel technisch uit. De huidige energiemix is circa 80 van het vermogen middels moleculen en 20% via elektronen. Op welke wijze denken wij de transitie te maken van moleculen naar elektronen... Dit op een realistische en betaalbare wijze? Zegt dat jou iets, Thijs? Ja, met moleculen wordt, wordt aardgas of duurzaam gas bedoeld... Ja. en elektronen wordt elektriciteit bedoeld. Helder, ja. Um, again, een belangrijk punt is hè, dat je met een warmtepomp... een efficiëntieslag maakt. He, dus dat je dus echt minder energie nodig hebt uh, he, door de warmtepomp. Um, en en ja, zoals we dat, dat straks uh, zeiden, he, dat is nog niet haalbaar he, om dat voor heel Nederland uh, te doen. He, en net zo min het he, op dit moment ook niet haalbaar lijkt he, om heel Nederland met duurzaam gas uh, te gaan voorzien. He, dus het zal dus ergens een weg daartussen worden. Uh, en hoe dat er precies uit gaat vallen, ja, he, he, daarvoor zullen we de landelijke ontwikkelingen moeten volgen. Helder. Ja, even kijken hoor. Uh, ik zie nog als laatste vraag. Uh, uh, en dat is mooi want het is één voor negen. Kan Ede een voorbeeld nemen aan de waterstofwijk De Erflanden in Hoge Veen? Is dat, is dat bekend bij jullie, die, die, uh, die wijk? Of is dat, zegt dat jullie niks? Ik heb er inderdaad we er wel eens van te... gehoord. Oh, nou, gaan we door elkaar? Ik heb er wel eens van gehoord, inderdaad. En, en wat, wat, wat, wat, hoeveel, heb je, wat heb je daarover gehoord? Nou, dat dat, dat een pilotproject is, hè, waarbij ze willen kijken of ze met waterstof die, die woningen kunnen verwarmen. Uh, ja, uh, het lijkt me een mooie pilot. Dat volgen we met interesse, maar ja, om zelf zoiets op te starten daar uh, is, is, voor, is nu wat lastig. Uh, ja, dan zou ik liever de aandacht op isoleren uh, zetten op dit moment. En kijken ja. wat daaruit komt. Ja. Even kijken. Allerlaatste vraag van uh, Reno. Uh, en dat gaat over kosten. Uh, en ik weet niet of dat, of dat makkelijk te beantwoorden is, Thijs. Maar van zou je kunnen aangeven wat het een gemiddeld huishouden kost in een bestaande woning om volledig energie neutraal te worden op de wijze die nu wordt ja. voorgesteld? Ja, nee, dat is een belangrijke vraag. Hè? En, en ja, dat is uiteindelijk hè, afhankelijk van de exacte situatie. Ja, maar bijvoorbeeld voor een woning die goed geïsoleerd is, dus vanaf... 1995, kost een warmtepomp orde grootte 10.000 euro. En dat... kan interessant zijn op het moment dat... een gasketel aan het einde van zijn levensduur is. Daar is ook subsidie voor, de ISD1... van 3.000 euro. En de energierekening gaat daardoor wel echt van Ja. Ehm... Dat is wat we er nu eh, over kunnen zeggen. Helder, Thijs. Um, het is één over negen. Uh, we zijn in principe door de vragen in de chat heen. Hartstikke fijn dat er nog zoveel mensen zijn blijven hangen uh, tot het einde. Uh, en zoveel vragen hebben gesteld, want dat maakt het allemaal voor iedereen weer een stuk duidelijker, denk ik. Dus dank daarvoor. Um, ik ga dan de bijeenkomst nu afsluiten. Ik wil u allemaal hartelijk danken voor uw bijdrage, uh, uw vragen uh, uh, en, uh, en uw betrokkenheid. Uh, en uh, uh, graag nog eens tot ziens. En een hele fijne avond. Hele fijne avond. Tot ziens. En bedankt. Nou, we krijgen veel dankjewels in de chat. Dus uh, dank daarvoor. Ja, leuk. Ja. ja, fijne avond iedereen.